In deze video leg ik uit hoe de app launcher werkt. De app launcher is eigenlijk het startpunt in Office 365. Dit is de startpagina met tegels en de app launcher vind je linksbovenaan in de hoek. Mocht je je scherminstellingen nu hebben, uh, anders hebben staan, dan kan het ook zijn dat de app launcher zich hier ergens bevindt in de startbalk van Office 365. Maar meestal staat hij linksboven. Hij wordt ook wel de wafel genoemd. Op het moment dat je daarop klikt, zie je bovenaan de meest recent gebruikte apps binnen Office 365. Dat zal voor iedereen dus een ander overzicht zijn, omdat iedereen met verschillende apps regelmatig werkt. Je kunt hier ook apps aan toevoegen. Je kunt ze hier niet weghalen, en je kunt ze ook niet op een andere plek zetten. Dus dit is wat het is. Je kunt wel apps toevoegen dus, door hier op het linkje alle apps te klikken. En dan zie je hier dus nog een hoeveelheid apps die niet op mijn voorpagina staan. Maar stel, ik wil de personentegel erbij dan klik ik hier op de puntjes en dan zeg ik vastmaken aan startprogramma. Op dat moment als ik terug ga zal ik ook de personen tegel hier terugvinden. Eh, op deze manier kan ik dus het nog wat meer persoonlijk maken, maar weet dus dat in ieder geval alle recente gebruikte apps hier terug te vinden zijn. Klik hierop dan wordt zo'n app standaard in een nieuw tabblad geopend. Verder naar beneden kun je je documenten vinden en dat zijn de meest recente, drie meest recent geopende documenten. Uh, dat kunnen ook sway-presentaties zijn, dat zie je hierboven. Dat kan ook een notebook, een OneNote, klasnotitieblok zijn in dit geval. Dus eigenlijk alle documenten die binnen de Office 365 omgeving opgeslagen staan, vind je hier, daar vind je de meest recente van terug. Dus zo kun je snel naar een document terug waar je was blijven steken. Wil je nu meer documenten, meer recente documenten uh, zien, dan kun je hier op meer documenten klikken. En wat hij eigenlijk dan doet, is hij gaat naar de startpagina van Office 365, die ik net eigenlijk ook al in beeld had. Maar dan scrolt hij naar beneden naar het onderdeel wat gaat over uh, de documenten. Dus de recente documenten, vastgemaakte documenten die ik in verschillende apps heb vastgepind en de documenten die met mij zijn gedeeld. Dus dat is eigenlijk de functie van het knopje meer documenten. Dan is er nog een hele handige knop, dat is de nieuw knop. Op het moment dat je daarop klikt kun je een nieuw document aanmaken. En je ziet dat je hier vier keuzes hebt, een Word, Excel, PowerPoint uh, of Sway document. Um, en bij Sway wordt Sway uh, wordt geopend, een presentatietool en dan wordt het ook daar opgeslagen. Voor de andere drie documenten geldt dat uh, die standaard worden opgeslagen in je OneDrive en dan in de hoofdmap bestanden van OneDrive. Van daaruit kun je ze dan nog wel weer verplaatsen naar de map waar je ze graag zou willen hebben. Dat is in het kort de nieuwe indeling van de App Launcher anno 2017.